Dit zijn de avontuurgroepen uit de, de lengte om! We gaan naar straat bij de voorzorgsmaatregel. Hij kan wel zo'n domme ding doen. Hey, hey! Hoi! <laughs> lopen. Gelopen. Ik heb gedaan, Ewaard. En hij kan Vissen. <laughs> Hij kan zelfs met de waterpistool spuiten. En hij kan op knaar. Knap, Evert. En hij kan op klaar staan. Ja. Knap, E. Lang leven. Dit was even. Nu gaat Evert nog heel.